Oh, oh. Oh. Ja. Dan horen jullie dat ook allemaal? Dan zijn we nu officieel gestart met de opname. Hartstikke tof uh, dat jullie er allemaal zijn. Uh, Ilja en ik hebben een klein beetje voorbereiding gedaan. In die zin dat we um, er twee mensen bij hebben gevraagd. Uh, die de opleiding al hebben gedaan. Dat zijn uh, Marion en Maria. Uh, zij kennen elkaar niet heel goed, want zij hebben gewoon een heel ander uh, leerjaar gehad. Niet, uh, niet heel goed. Uh, gewoon nee. niet. Heel, je kent elkaar heel niet. Nee, Helemaal niet. Heel ander gebied. Ja. Uh, Maria komt uh, uit het uh, gebied uh, bij Zeeland en Marion komt uit Gelderland. Gelderland. Ja, ja zeg ik wel goed. Gelukkig. <laughs> en uh, dan hebben we een aantal mensen hier vanavond die uh, de komende opleiding startend augustus, september uh, erbij zijn. Dus Dirk en Jos. En we hebben twee mensen erbij uh, die gewoon heel erg nieuwsgierig zijn en uh, informatie willen ook over de opleiding. Uh, Carolien en Leen. Yes. En dan hebben we Ilya, die heeft dan in 2017 de opleiding al gedaan. Um, en Ilya is zelfs zover om als docent aan te treden. Uh, en dan weliswaar ook in België, omdat in België wij uh, willen gaan starten. Zodra daar een groep uh, is, die ook kan nou ja, vol is uh, om te starten. Uh -huh. Dus we hebben daarvoor acht deelnemers nodig. Nou, gelukkig is er ook al animo voor. En uh, wij hebben zelf heel sterk het idee dat de tijd er echt rijp voor is. Um, gisteren hebben we een klein stukje gedeeld al wel iets over uh, de opleiding. Um, maar dan gaan we nu weer gewoon een stukje verder. En ook even vragen hoe het was um, om erin te zitten. Um, ik heb er zelf niet in gezeten, ik heb het alleen maar gegeven. Dus uh, we hebben hier drie mensen die daar wat over kunnen zeggen. Nou, bouw ik, je, ik nodig je van harte uit om in België de te komen vol. Ja, <laughs> zal ik je doen. Zal ik je ook mooie reviews geven? Ja. Heel goed. <laughs> ja, leuk. Ja, Ilja en ik, we hebben een, um, een aantal vragen uh, voorbereid. Dus misschien dat we gewoon ook daar maar mee gaan starten. Dus kijk, wil jij de eerste vraag al voor jezelf erbij pakken, Ilja, dat je zegt van nou. Uh, en dan kan je hem bestellen aan een van de twee dames met de voornaam die start met M. Met Mar zelfs allebei. Hè? Ja, Mar met de eerste drie letters. Ja, ja. zelfs dat, ja. Het was nog niet zover. Ik vraag jou iets en je hebt het nog niet voor elkaar. Wacht even. Ja, ik ben nu wel zover. Ik zo. Um, ja, Marion, um, wat, waarom wilde je graag deze opleiding doen? Ik heb in 2018 voor het eerst een uitvaart vast mogen leggen. Dat was van een, uh, een kennis van mij. Uh, daar heb ik al, uh, uh, had ik al een aantal uh, keren uh, familiefoto's meegemaakt. Um, de man wist dat hij uh, ging, uh, ging sterven. Hij had uh, kanker en um, eigenlijk het hele traject zo'n beetje tot aan het afscheid heb ik met de kinderen en zijn vrouw en hemzelf foto's mogen maken. En, toen hebben ze me op een gegeven moment de vraag gesteld via: ja, nou, uh, weet je, we willen eigenlijk dat je ook dat laatste stukje voor ons doet. Mag je over nadenken hoor, dus uh, doe maar rustig aan. Ik zei, nou, dat weet ik al, dat wil ik gewoon doen voor jullie. En voor mezelf, want ik, ik had zoiets van, ik ken jullie nu zo goed, dan wil ik dit ook voor je doen. Dat heb ik gedaan, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen ik thuis kwam, zei mijn man tegen mij van, uh, wil je dit vaker doen? Ik zeg, ja, dat wil ik wel vaker doen. En toen kreeg ik dus de kans om uh, via mijn, uh, mijn eigen werk, ik werk in de schoonmaak en daar hebben ze een, een scholingsfonds om uh, een hele andere richting uh, op te gaan als in de schoonmaak te blijven. En toen had ik zoiets nou, ik ga gewoon stoute stout schoen aantrekken en ik stuur daar een berichtje naartoe en uh, leg uit wat ik wil doen en dan zie ik het wel. En toen kreeg ik bericht dat zij de opleiding voor mij zouden gaan betalen. Dus... Het was de keuze heel makkelijk om te zeggen van oké, okay, uh, ik had toen al een paar keer met de Bouwkje contact gehad, ook voor die eerste uitvaart om te fotograferen en uh, ik had zoiets van, dat moet ik gewoon bij Bouwkje gaan doen, klaar. Dus dat heb ik gedaan en ik ben vorig jaar uh, twee, 1 december 2020 ben ik geslaagd. Kom en... op. Ook nog, jee. Dat <laughs> ja. zelfs ook nog. Mooi. En ja. kun je iets vertellen over wat je, wat je grootste inzicht was? tijdens de opleiding? Dat ik dit gewoon kan. Ja. Um, ik, ik, de eerste keer, het was echt wel spannend hoor. Um, ik had het dan dus ook nog nooit gedaan, maar juist omdat ik de mensen kende had ik zoiets van ja joh, dit moet gewoon goed gaan. Ze hebben me niet eens opgemerkt. Op een gegeven moment uh, vroeg ze de, zijn vrouw van waar is Marion? Maar toen stond ik dus achter haar. Ze had me al die hele dag heeft ze me niet gezien. Zelfs niet met de, de condoliancen dat ik achter de kist van, uh, van haar man stond en iedereen aan het fotograferen was. Ze hebben me gewoon niet doorgehaald. Dat was zo fijn om te weten. En dat hoor ik ook steeds van anderen terug. Uh, ik heb uh, vorig jaar het uh, uh, afscheid van een, het zoontje van mijn collegaatje mogen fotograferen. Zij was... Uh, uh, 41 weken zwanger en helaas was de dag ervoor uh, voor de bevalling is haar zoontje overleden en toen kreeg ik s morgens een appje van kun je bij ons komen voor stichting stil ik zeg ja dat kan maar uh, er klopt iets niet nee zes, hij is uh, helaas gisteren overleden en uh, hij moet nu nog ter wereld komen dus ik ben de hele week ben ik bij hun geweest om echt alles, maar dan ook alles vast te leggen. Uh, ik ging weer naar huis en ze wonen gelukkig bij mij in het dorp. En dan belt je erop van, nou, het water wordt nu weer verschoond, kun je nog weer even komen? Want die en die willen hem ook nog even vasthouden. Nou prima, dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik dus het beste compliment wat je ooit kunt krijgen als afscheidsfotograaf. Ik heb je niet gezien en dank je wel voor je onopvallende aanwezigheid. Ja, dat voelde zo goed. Ja, heel mooi. En dat was dus tijdens de opleiding, eh, dat ik die reportage mocht maken. En daar had ik dus al zoveel geleerd waar ik op moest letten. Wat ik beter niet kon doen, wat ik zeker wel moest doen. En het is gewoon allemaal gelukt toen. Dus dat ging perfect. Ja. Had je dat vertrouwen ook nodig, denk je, Marion? Het vertrouwen van hun of van mezelf? Van jezelf? Van mezelf, ja. Ja. Ja. He, want je vertelt het nu hier zo he, vanuit je gemak, zullen we zeggen. Dat het zo eenvoudig voor je ging. Maar ik weet ook natuurlijk wel dat, he, dat wat eraan vroeg. Het, het was best wel spannend, ja. ja. Dank je wel. Dat ja, snap ik. Ja. Ik denk dat jullie allemaal die eerste keer wel ontzettend goed voor de geest kunnen halen nog. Ja, zeker ook. Ja. Dat bouw zelf ook wel waarschijnlijk. Ja. Dat is dus het is al wat jaar geleden, maar. Ja. Ja, dan vergeet ja. je nooit die eerste uitvaart. Sowieso. Hey, hè? vergeet je nooit een uit Nee. <coughs> Dat zijn alle uitvaarten bijzonder en niet iets wat je vergeet vindt. Ik. Nee. En ze zijn ook allemaal echt wel anders, heb ik het idee. Er zijn wel kleine details die hetzelfde zijn. Het kaarsjes aansteken, mensen die spreken, maar. Iedereen mag zijn eigen inbreng op het ogenblik uh, in, in hun eigen uitvaart uh, doen. En, en, ja, het is allemaal zoals, zoals de overledene het wil, heb ik het idee, tenminste. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Leuk. Maria, jij hebt de opleiding in 2018 gedaan. Wil jij een inzicht uh, delen? Um, een inzicht uh, vooral tijdens de opleiding? Of bedoel je meer voorafgaand aan de opleiding? Nou, ik zal vertellen. Toen ik het uh, voorbereide had ik zoiets van... Ja, wat is nou mijn grootste inzicht geweest in het geheel? Uh, dat is toch heel erg um, hoe de hele uitvaartwereld in elkaar zit... en wat jouw positie als afscheidsfotograaf in het grote geheel is. En met welke krachtenvelden, je rekening moet houden en met wie je in overleg treedt, waarover en hoe je je, je, je product in de markt zet en hoe je je prijsbepaling doet en um, ja, het belang van samenwerken met partijen dat is eigenlijk wel hetgeen geweest waarvan ik dacht, ja dat heeft me veel opgeleverd um, het fotograferen als fotograferen Um, in mindere mate, omdat ik natuurlijk al een, een professionele opleiding gedaan had, maar niet specifiek richting de afscheidsfotografie. En daarvan kan ik ook wel zeggen dat ik ook dat inzicht <coughs> uh, fotograferen binnen een afscheid ook weer heel veel van heb geleerd. Wat fotografeer je wel, wat fotografeer je niet? Hoe doe je dat? Hoe bouw je laagjes op? Hoe... Um, zorg je voor tegenbeeld in je fotografie. Nou, dat soort dingen, dat zijn wel weer de meerwaardes geweest die ik wel weer in de opleiding voor afscheidsfotograaf heb geleerd. En het werken met een backbutton, wat ik nog nooit gedaan had. Nou ja, het zijn allemaal van die hele praktische dingen, maar die wel heel waardevol zijn en heel verrijkend zijn binnen je hele fotografie uh, als afscheidsfotograaf. Zomaar even voor de vuist weg. Ja, mooi. Want tijdens de opleiding ben je wel als tweede fotograaf mee geweest met Bouwkje. Ja, klopt. Hoe vond je dat? Ja, dat was heel uh, leerzaam. En ook uh, net als Marion zei, toen ik dat gedaan had, dacht ik: van Nou, ik kan toch nog wel wat. <lacht> <lacht> ja, het was uh, toevallig, ja, dat was misschien ook wel niet voor niks om te testen: van ja, wat, wat kun je, wat kun je niet. Het was een afscheid van een meisje van 17. En mijn dochter was ook net 17, dus dat is natuurlijk heel confronterend, hè? Gelijke, gelijke opleidingen, of tenminste gelijke leeftijdsgroep. En ik er dan als fotograaf, terwijl de moeder daar stond met haar overleden kind. Ja, dat komt wel even heel dichtbij, maar toen ervaarde ik ook wel heel goed dat ik wel heel professioneel aan het werk kon zijn. En ja, dat was ook wel gewoon fijn om te merken dat je dat ook gewoon kan. Want dat moet je ook binnen dit vak kunnen. Als je te veel naar je toe trekt en te veel ermee bezig bent en te langer mee bezig bent, dan ga je vroeg of later toch ja, aan onderdoor, is misschien een beetje zwaar, maar dan wordt het beroep heel zwaar. Mm. En je moet het gewoon zien als ja, het, is het verdriet van een ander en ik leef daar een bijdrage aan om dat ja, toch um, wat te verzachten door uiteindelijk een mooie reportage op te leveren. En dat is anders dan wanneer je van het verdriet van de ander jouw verdriet maakt. Want dat is niet goed. En dat, dat is gewoon, natuurlijk komt het binnen, uh, bepaalde uitvaarten, de een meer dan de ander. En denk je ook wel nog veel bewuster na over ja, de betekenis van alles. Maar het is ook goed om te heel goed te leren van afstand te nemen. En je het weer af te ronden voor jezelf. Daar kan ik me wel bij aansluiten, ja. ja. Dat je is echt belangrijk. Tussendoor, uh, Marja, want uh, ik kan me nu ook herinneren dat, dat je tijdens het, uh, de uitreiking van het diploma, yeah. uh, was er een meneer bij, Hans Kuiper, yeah. die uh, veel doet voor uitvaartbranche, om uh, yeah. ook het vak afscheidsfotografie een warm hart toe te dragen. En die heeft jou toen ook geïnterviewd. Klopt. En uh, wat hij, ik sprak hem toevallig vandaag ook even. En wat hij vooral zei is, ja, uh, het is zo'n beetje vergelijkbaar misschien met een rijbewijs. Je hebt de uh, theorie eerst gehaald, daarna ga je rijbewijs halen. Maar daarna begint het pas echt. Ga je ja. echt aan het werk en ga je het ja. eigenlijk pas echt leren. Klopt. Wat, wat kun je daarover misschien vertellen? Want We zijn nu alweer een klein stukje verder. Ja, twee jaar zo. Twee jaar verder. Nou, wat, waar ik heel veel mee bezig geweest ben, is in elk geval met um, mezelf um, neer te zetten, te profileren. Um, ik heb uh, uitvaarten gedaan, ook samen met Ilja. Dus dat was ook wel heel uh, verrijkend. Ik heb denk ik zo tot nu toe drie uitvaarten alleen gedaan. Um, doordat ik gewoon binnen mijn privé heel druk was met allerlei andere dingen, heb ik niet heel veel extra dingen kunnen doen om mezelf verder nog hier in de Zeeuwse markt neer te zetten, want ik weet ook dat als je dat doet, ja, dan komt het werk ook naar je toe. En dat lukte mij gewoon het afgelopen jaar niet. Dus daar heb ik ook duidelijk voor mezelf een uh, grens even neergezet. Zo van nou, ik ben uh, op de achtergrond aanwezig. Als mensen vragen, ga je mee als fotograaf, dan doe ik dat. Um, maar verder heb ik het even een beetje op, op uh, hold gezet. Uh, vanaf september heb ik wel duidelijke plannen weer om... Mijn PR weer verder vorm te gaan geven, samenwerkingen aan te gaan, uh, relaties te gaan leggen, hier weer met nieuwe uitvaartondernemers en de bestaande weer te versterken. Dus zo wil ik dat eigenlijk wel weer gaan, uh, gaan aanpakken. Ja, maar we hebben nogal wat voor de kiezer gehad het laatste jaar, dus dan is het toch ook even goed om de aandacht te richten op dat wat op dat moment prioriteit heeft. Ja, maar goed, ik, ik, ik ga ja. ervan uit dat je gewoon, weet je, je hebt de tools gekregen om ja. hoe je dat neerzet en hoe je dat aanpakt, ja. uh, dat, je, dat je ook weet hoe je daar weer uh, mee kunt gaan. Nee, maar dat weet ik heel goed en daarvoor heb ik ook genoeg uh, tools gekregen om dat ook weer uh, verder te gaan uitbouwen en, uh, en op te gaan pakken. <kwijls> Ja, dit is ook iets, het is een stukje aanvulling, denk ik, op uh, gisteravond waar we het over hadden. Hè, dat er dus best wel verschillende mensen instappen in de opleiding. Mensen die echt al heel professioneel als fotograaf al jaren bezig zijn. Ja. En daar een toevoeging bij zoeken. Omdat mm -hmm. ze ook zien dat dit een heel waardevol uh, stuk is en waar ze ook echt uh, iets, iets in kwijt willen. En inderdaad mensen die bij wijze van spreken als een soort van amateur binnenkomen en, en uh, iets professioneel ja. willen gaan neerzetten. En daar dus um, ja, in de aanloop misschien iets wat meer tijd voor nodig hebben. Maar uiteindelijk wel weten hoe, uh, hoe dat te doen. Ja. ja. Nou, en dan heb je aan de ene kant de professionaliteit van de afscheids- of de fotograaf. Er zijn mensen die hebben al een, een professionele opleiding gedaan tot fotograaf. En er zijn ook mensen die een professioneel onderlegd zijn in, in, in de wereld van verlies en verlies delen ja. en die twee dingen, dat zijn twee verschillende soorten professies wat ik heel duidelijk ook heb ervaren in de groep en de een heeft een voorsprong met het een en de ander heeft een voorsprong met het ander, <lacht> dan heb je op beide vlakken voorsprong uh, maar je moet het toch uiteindelijk zelf gaan doen en het is vooral ook de, het enthousiasme en um, je, je vaardigheden wat je hebt waarmee je gewoon het vak neer kunt zetten. Mm -hmm. Zo heb ik dat wel ervaren. Ja. Ja. ja, en bijzonder. Bedoel, elk jaar is ook weer een heel ander jaar. Yeah. Marja ja. is een heel pittig jaar, um, ja. met heel veel verschillende mensen en ik ja. kan alleen maar zeggen dat de jaren erna, um, um, letterlijk door wat ik heb geleerd in hoe ik daarmee om moet gaan als docent, um, ja, Ontzettend uh, leuke jaren hebben gehad. En ja. ontzettend mooie uh, uh, verbetering in, het, in de opleiding zelf. En waarbij ja. ik ook echt weet hoe nou, ik daar weer bij in, in de lessen in, uh, in België straks. Ja, dat is ook leuk te horen. Dan is het niet allemaal voor niks geweest. Nee, nee, nee, nee. We hadden <laughs> ook, een hele pittige groep. Ook ik leer elk jaar weer. Ja. En ook uh, hoe ja. ik met dingen omga. En uh, weet je, dus je eigen ontwikkeling. Ja. Gaat ook maar door. Dat is dat toch ja. ja. mooi. En je leert elke dag bij. En over ieder onderwerp leer je altijd weer bij. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Zijn er inmiddels misschien zelf vragen op, bij iemand opgekomen? Dan um, voel je vrij om ze tussendoor te stellen hoor. Ja, Carolien? Uh, ja, ik heb een vraag aan Maria. Uh, het zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat ik uit België kom en jij Nederlander bent. Je sprak op een bepaald moment over tegenbeeld. Wat bedoel je daarmee? Een tegenbeeld. Nou, dat is weer heel leuk. Dat zijn weer dingen die ik niet zozeer in de opleiding heb geleerd als wel meer. Ilja, <laughs> doordat ik ook met Ilja wel op pad ga. Um, als je mensen fotografeert en je fotografeert uh, op een condolians bijvoorbeeld persoon, probeer dan altijd ook in je beeld te betrekken met wie diegene in gesprek is het tegenbeeld. Zodat het een dialoog vormt. Ah, ja, ja. Je één persoon in beeld ja. en niet waar het eigenlijk daadwerkelijk over gaat. En dat zijn weer leuke dingen die je dan gewoon weer van een collega leert. Ja, ja, ik snap het. Ja, ik zie wel ik zie wat je bedoelt. Ja, ja dat is tof. Je ja, wacht mij ook al vroeg. Um... Ik vind het echt een gek idee, want bij ons gebeurt dat ook, dat je met twee fotografen aan het werk bent. Dat vind ik echt raar. Ja? Nee. Ik, ik kan alleen maar zeggen dat het gewoon juist heel verrijkend is. Ja. Um, kijk, je kan niet alleen, kun je niet overal zijn. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld met Ilya op pad ga, zo noem ik dat dan, op pad ga of naar een uitvaart ga. Dan spreken we gewoon van tevoren af. Doe jij links, dan doe ik rechts. Doe jij beneden, dan doe ik boven. He, in een kerk bijvoorbeeld. Um, doe jij um, het moment van de kist binnendragen in de kerk, dan doe ik dan net buiten. En dan ja. heb je heel veel verschillende beelden. Ja. Dat lijkt ik nog dus nooit, tenzij Ilya er anders uh, over denkt of um, andere kennis daarover heeft of andere dingen gehoord hebbende dat ze zeiden van ja, het was fijn dat jullie er waren, maar wel een beetje te veel met z'n tweeën. <laughs> toch, Ilja? Het maakt het juist rustiger als ja. je met z'n tweeën bent, omdat je alleen moet je veel meer lopen, vaker, want dan moet je van links naar rechts lopen. En nu is er bijvoorbeeld rechts en links iemand, dus is er minder beweging. Dus het maakt het wel rustiger. Ja, dat is wel goed. Alleen uh, maak ik me de bedenking, iedereen heeft toch wel zijn eigen stijl ook, hè, van fotograferen maar ja, ja, in de opleiding leren jullie, maar toch, ja, heb je ook toch wel een eigen um, kijkstijl, zal ik maar zeggen um, tenzij dat, um, ja, ja, dat de opleiding er zoveel voor zorgt, begrijp je wat ik bedoel? maar juist dat maakt het boeiend, hè, het hoeft niet allemaal dezelfde ja. stijl of dezelfde foto's te zijn juist die andere stijl en die andere kijkrichting ja. van iemand is juist wat de reportage ja. boeiend maakt ja. Ja, ja, maar het lijkt me inderdaad ook wel heerlijk om met twee dat te doen. Dat is ook zo voor een huwelijk. Als je dat alleen doet, je, je loopt je gewoon kapot. Ja, ja, ja, ja, dat is uh, interessant, ja. Ja, en je kan gewoon ook, het verdelen is juist heel, heel prettig. Ja, ja. Kinderen in een historieruimte zitten, nou dan... Van de een daar naartoe en de ander blijft bij de uitvaart in de kerk. Want die kinderen doen daar ook weer iets hè? ten gunste van, of met betrekking tot die hele uitvaart. Dat voorbereidende ja. werk. En dat kun je wel mooi vastleggen. Dus even een moment van ontspanning, even een moment van even wat eten en wat drinken. Wat knutselen, ja. nou noem maar op. En dat weet je anders niet wat daar gebeurd is als die kinderen gewoon zo weer terugkomen. Dus op die manier kun je gewoon heel veel verschillende beelden vastleggen en de een die pakt de details en de ander die pakt het overzicht meer en je komt weer op een bepaald moment bij elkaar en dan ja. je even af en je kijkt even naar elkaar en dan weet je vaak ook wel genoeg ja want ik denk dat voor de familie ik denk het niet ben zeker dat dat je kan het niet maken dat er dat je één of meerdere personen niet fotografeert dat ze er niet opstaan op uh, op de reportage hoe zeg je? Dat willen jullie maken. Nee, nee dat, dat, dat kan je niet doen. Hè? Nee, dat kan je niet doen, ja. Ja, oké, okay, dank u. Ja. ja, leuk. Er zitten hier dus gewoon in deze sessie met negen mensen, drie... Uh, nee, vier moet ik eerlijk zeggen. Vijf eigenlijk. Wow, wow. die dus al met mij een keer uh, op pad uh, zijn geweest. Hè, dan noem ik Marjan... Uh, Mar Sorry, Marion. Maria, Virk, Ilja en Lisbeth. Lisbeth ook. Ja. En, uh, dus sommige mensen zelfs uh, een aantal keer al. En uh, wat, wat ook zo ontzettend tof is eigenlijk, is om dus, uh, je hebt je eigen foto's om terug naar te kijken, maar ook die van de ander. En het mooie is dat je daar dus ontzettend nog weer van leert. Dus misschien kun ja. daar juist... Uh, op kan, kan reageren. Liesbeth, je hebt toevallig net echt net weer een diashow terug zitten kijken die ik had gemaakt. Ja. Uh, dus misschien vind je dat wel leuk om ook even daarop uh, aan te sluiten. Lisbeth zit ook, uh, niet ook, zit Heden in de opleiding. Dus ze zit in het midden, midden in het traject. Ja. Leuk dat je er bent uh, in, uh, Ja, uh, aan mag sluiten. Ehm, uh, ja, ik heb inderdaad uh, net een dia-show gekeken van een uitvaart. Kunnen jullie mij trouwens goed horen? Want anders moet ik even kort zien. No. Ja. ja. Kan je verstaan? Ja hoor. Uh, ik heb inderdaad een uh, dia-show gekeken van een uh, bouwkje van een uitvaart. Uh, waar ik uh, als tweede fotograaf mee mocht. vanuit uh, op de opleiding. En wat heel erg uh, fijn is voor mij om uh, te zien uh, hoe bouwkje werkt. Daar leer ik heel veel uh, van. Hoe je beweegt als fotograaf. Uh, het, het stukje lef wat je moet, uh, mag hebben. En uh, um, de posities die ze pakt. En als ik dan kijk naar haar foto's en ik vergelijk ze met mijn foto's. Uh, ja, daar leer, haal ik mijn leerpunten in ieder geval uit. <kijkt> ja. Dus ik vind, het, uh, ja, ik vind het een cadeautje. Ja. Ja, Dirk, ik zie jou daarop reageren. Dus ga je gang hoor. Vul maar aan. Ja, dat, uh, nou, precies net wat ze zegt. Is het, uh, het kijken naar de bewegingen. Hoe jij flaneert op zo'n ceremonie. En dat, uh, wat ik daarvan geleerd heb. Is dat het wel heel erg fijn is. Dat je terug gaan kijken op je foto's. Dat bijna wel in dezelfde hoeken gemaakt zijn. Maar dat tegenovergesteld. Nee, dus je hebt je A en je hebt je B. En uiteindelijk kijken ze naar elkaar toe en dan zie je toch wel dat er een overeenkomst is in het totale beeld. En dat vond ik wel heel erg fijn om te zien. Omdat, uh, ja, dat was voor mij wel even een uh, leuk gezicht om uh, even terug te kijken naar wat je mij gestuurd had. En uh, ja, uiteindelijk vind ik wel dat uh, zoals het nu uh, aan zit te komen, ben ik er echt gewoon helemaal 100% voor hem, om mijn eigen keihard daarin te zetten ik vind het gewoon fantastisch. Superleuk. Ja, tof. Leuk om te, leuk om te horen. Uh, leuker vind ik dan ook weer, uh, Dirk, dat jij ook uh, video maakt. Ik ben gestart als, uh, als video- ja. ja, filmer, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, dan, dan leer je wat mij betreft ook heel erg uh, dat, dat beelden op elkaar mogen opvolgen. Hè, dat ze achter elkaar in een, in een film gaan komen uh, en, dat, en leuk genoeg, ik zie dat ook echt een beetje terug in jou, in de hoeken die jij pakt met je, met je fotografie dus ik vind het wel heel leuk om uh, een soort van herkenning daarin ja. te, kennen, te zien ja, ja Ik uh, vond het al heel erg leuk dat ik uh, wist dat je ook uh, bij RTO en dergelijke wel eens wat van die uh, ja, scènes heb gemaakt, en toen je daar een mooie uh, goldvinding hebt gedaan ik, uh, ja, voor mij is het dat ik dit uiteindelijk uit passie 20 jaar al doe. En dan vooral met artiesten. En dat is een heel andere wereld. Maar uiteindelijk de beleving van beeldvorming maken, hoe je dan in de beeldverhaal en de sfeer pakt, voor de hele avond of voor dat moment, is ja. dat het overal wel hetzelfde beeld is. Het moet gewoon kloppen, ja. van A ja. naar B. Dat is helemaal hard. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus zo gewend ondertussen dat ik altijd iemand bij me heb uh, vanuit de opleiding om iemand dus ook een stageplek te gunnen. Dat dus onlangs natuurlijk Marion nog eens mee mocht, omdat ja. ik gewoon niemand uh, beschikbaar kon krijgen uit beide opleidingen, dus de, de, de toekomstige en de, de heden. Dat ik dacht, nou, dan ga ik vissen in wat er uh, verder nog is en dan ga ik ook kijken naar wat er dan in de buurt zit van waar de, op, waar de uitvaart is, zodat mensen ook niet die ver hoeven te reizen um, ja. en dat was dus bij jou in de buurt Marion dat ik dacht ja. nou, dat, is, dat zou ideaal zijn als ze kan en dat was echt de, de avond ervoor nog hè? Ja de avond ervoor op zondag heb je mij een berichtje gestuurd of het kon ja. en ik kon meteen regelen bij mij op het werk. Normaal gesproken werk ik op de maandag maar uh, het was rustig op het park dus ik kon, uh, kon lekker vrij krijgen. Ja, nou ja dat is natuurlijk geweldig ah. dat dat dan zomaar kan. Ja. En, en uh, voor de familie is het altijd fijn om gewoon uh, inderdaad ook eigenlijk nog meer beelden te kunnen ontvangen uh, dan van één fotograaf, omdat uh, ja, weet je. En voor mij geeft het ook heel veel meer rust, ook met het autorijden, want dan gaan we samen en dan kunnen we dus de een, de een gaat dan de auto parkeren terwijl de ander alvast begint met uh, uh, de rouwstoet fotograferen. Ja. Um, de een die kan inderdaad buiten staan, de andere binnen en ja. Dus is ideaal. En ook de angst om bedoel, iets te moeten, te... Niet moeten maar iets te missen. Die mm -hmm. bijna niet. Nee. Uh, vier ogen zien zoveel meer dan twee, natuurlijk. En, uh, en Ik geloof dat je zelfs nog met iemand naar het toilet bent gegaan. Uh, ja, uh, een van de kleinkinderen moest, uh, moest op een gegeven moment plassen. En toen had papa zoiets van hoe gaan we dat doen? En toen draaide hij zich om zo van mmm, ken jij? Even? Ja, hoor, loop ik wel even mee. Geen probleem. Dus er gebeurt op, op dat moment ook niet zo heel veel. Ja, moet ook gebeuren, hè? Ja, absoluut. Heel ja. mooi. Ja, we hebben een dienstbaar beroep, zou ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het, het was sowieso een hele bijzondere uitvaart, want meneer werd vervoerd in zijn eigen camper. Ja. En ze waren onderweg en toen scheen je opeens. Het was Echt bagger weer, het regenen als we uh, pijpstelen Maar toen gingen de ruitenwissers kapot. En wij hadden zoiets van, rijden toch de hele tijd langzaam? We konden ze voorbij en het duurde een eeuwigheid voordat ze eindelijk aankwamen. Ja, dat was dus het feit. Want ze zagen gewoon helemaal niks. Dus ze moesten ook rustig rijden. Ja, dat was wel heel, heel fijn. Dan konden wij rustig. Bouwkje ging de auto parkeren. Ze had mij vooral uh, al afgezet. Dus ik kon heel kalmpjes aan uh, de, het aankomen van de, van de stoep fotograferen. Het ging helemaal perfect zo. Maar ja, het had even een oorzaakje dus. Nou. Ja, nee, tof, leuk. Ilja, er is vast nog weer een andere vraag die we nog hadden voorbereid. Ja, zeker. Soms heb je wel eens een dag dat je denkt van nou ja, weet je, vandaag gaat het over dit onderwerp en eigenlijk weet ik daar alles wel van. Um, ja, ik denk, um, uh, Maria kan daar misschien nog iets over, of uh, ja, Maria misschien nog iets over vertellen. Um, ja, ga je dan toch naar zo'n dag? Of zeg je nou, ik blijf maar thuis en, uh, en haal je dan nog waarde uit die dag? Een opleidingsdag, ja. Opleidingsdag, maar ik heb ja. vragen, inderdaad, Ilja, gedacht van ja, ga ik hier vandaag nog wat leren? En dan is vooral als het gaat over rouw en rouwverwerking, daar heb ik natuurlijk in mijn uh, beroepspraktijk heel veel altijd over ge gehad en geleerd. Um, en veel toegepast ook. Um, en communicatie, dat is ook zo'n onderwerp waarvan ik dacht, nou ja, goed, we zien wel, maar dan toch moet je met open mind er naartoe gaan. Um, want je moet nooit denken, ik weet alles al, want dan, dan leer je ook niks. Maar je, je leert altijd dingen. En dat had ik met deze twee onderwerpen ook. Ik, ik zal ook nooit vergeten die dag met... Anja Leinders. Leinders? nou Leinders, fantastisch, ja. Leinders, fantastisch. Ja. als Zoals zij dat gewoon deed en het enthousiasme waarmee ze dat gewoon allemaal uh, overbracht, heel leuk. Nou en dan Anja denk ik geeft wel, de communicatieles. Uh, wat zeg je? Anja, Anja is gastdocent en die geeft de communicatieles. Ook Anja. in België zal Anja gastdocent zijn over de lescommunicatie. Ja, heel echt mooi. Ja. Ja. Zo'n ontzettend inspirerend. Uh, persoonlijkheid echt heel leuk en nou ja met rouw en verwerking leer je ook gewoon altijd weer dingen en niet alleen van de docent maar ook vooral van elkaar leer je heel veel en door er zo in te stappen uh, levert je iedere dag wat op en dat zeg ik ook altijd thuis tegen onze kinderen als ze denken, oh dat weet ik allemaal wel, oh dat kan ik allemaal wel, nou dan leer je, hoor je het nog een keer of je hoort of leest vanuit een andere impulshoek. Het is altijd nieuw en je leert er altijd weer wat van. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn uh, antwoord op die twee onderwerpen. Oh, ja. Dat is het antwoord wat je zocht, Ilia? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Marion, heb jij wel eens een dag gehad uh, waarvan je vooraf dacht van nou, zo gaat het zijn en die op uiteindelijk helemaal anders uitpakte? Heb ik eigenlijk niet gehad. Ik heb elke les gevolgd. Wij hadden op een gegeven moment, was het zo dat we niet meer bij elkaar mochten komen, niet fysiek. Dus er was alles via Zoom. En uh, dan zat je lekker thuis op je eigen plekje, dat was, dat was prima. Maar juist die dagen dat we wel bij elkaar waren, heb ik toch veel meer geleerd ook uh, over hoe anderen naar dingen kijken. Um, ik heb zelf... Uh, mijn ouders had ik al verloren. En uh, daar kon ik heel goed over praten. Heel mooi heb ik daar kunnen uitleggen. en We moesten toen dat herinneringsboekje maken met allerlei foto's. Dat leren de anderen dan nog. Um, die mij iets over hun zeiden. Daar kreeg ik zo ontzettend veel mooie feedback op terug. Um, ik had op een gegeven moment foto's van van een uh, een klein sigaren of sigarettenbakje, uh, sigarettenbakje. een, een, een uh, koperen bakje wat van mijn opa is geweest en die had mijn moeder staan bij haar in de woonkamer mijn moeder was al jaren gestopt met roken dachten wij daar zaten dus peukjes in verstopt ik heb ze er nog steeds in zitten hij staat nu weer gepoetst bij mij op de kast uh, dat soort dingen. Die kleine, kleine dingetjes. Ik heb altijd iets met, met getallen, met, met dagen. Uh, we zijn begonnen met onze opleiding op 14 januari. Dat was de verjaardag van mijn vader. Ik ben geslaagd op 1 december. Dat was de verjaardag van mijn opa. Ik heb wat met dagen. En dat vond ik heel bijzonder om te merken. Zeker bijzonder. Mooi. Ja. Zijn er nog vragen voor uh, Marja, Marion, uh, voor Liesbeth of voor ons? Colleen? Ja, um, ik wilde even weten, uh, ik heb begrepen nu dat het dat het een jaar duurt. Ja, ik ga even terug. Ik dacht in uh, Boukje, een jaar en, en drie maanden ofzo. Jullie, ja. jullie groep heeft er extra lang over gedaan? <laughs> oh ja? wat er van alles gaande was. 10 oh, uh, ja. lesdagen hebben we. Ja. Uh, dus je kan daar bijna, het is bijna één lesdag per maand. Soms zijn het er twee ja. hebben we natuurlijk vakantieperiode. Ja. Uh, plus dan heb je nog een examendag en de diploma uitreiking, dus het is bijna een jaar. Ja. Bijna, ja, klopt. Nou, jij weet het nog, ik was dan en niet... Nee, maar goed, we hebben natuurlijk ook vanwege corona en van, nou ja, vanwege het gedoe soms ook dat we de uitreiking moesten verzetten. Ja, dat, uh, ja, dat mochten we niet bij elkaar komen. Dus, uh, nee. En, nee, en dat wilden we wel echt uitdelen persoonlijk. En daar ja. een mooi moment van maken Ik bedoel, een diploma kan je opsturen, maar dat is natuurlijk niet leuk. Dus dat soort zaken, daar hebben we natuurlijk ook wel eens mee te maken gehad. Ja. En, um, nou ja, en dit jaar, wat dat betreft, we zijn wel uh, allemaal... Uh, Tijdens de lockdown gestart maar inderdaad ook op zoom de eerste drie dagen waren volledig op zoom dat is heel zwaar moet ik toegeven want euh, nou ja we zitten nu in zoom en, en dan doen we hooguit een uurtje zeg maar uh, maar als je dat een hele dag moet doen dat dan kan je dat geen ja. bij bewijs spreken dus ik heb ook echt gezegd van nou zet je eigen scherm maar lekker uit hoef je niet in jezelf te kijken want dat is heel vervelend uh, en, en af en toe pauze houden en, en ervoor zorgen dat we ook gewoon lol maken. Dus ik geloof dat we een van de lesdagen, ik, misschien is het wel de eerste geweest, ik weet niet meer, maar ik dacht van nou eens kijken wat voor vlees ik in de Kuip heb. Ik zeg na de pauze hebben we allemaal een hoofddeksel op. Gewoon voor de fun. Ja. Uh, en hebben we gedaan. Echt, iedereen had ook iets, iets op, de, op zijn hoofd. Uh, een pruik of een pet of een krant, maakt niet uit, maar... Ja, dat was superleuk, want dan, dan maak je dus wel direct met elkaar een, een, een verbinding. En dat is wat, wat je doet als je offline aan de slag gaat. Want in, in, in een ruimte samen is er een heel soort andere energie dan ieder op zijn eigen stoeltje. En, uh, en dus ik, ik heb zelf, um, ja, daar kan Lisbeth misschien nog iets meer over zeggen, maar de overgang van... Van elkaar alleen maar zo zien op een scherm naar de dag zelf dat we weer bij elkaar konden komen, als heel prettig ervaren. Van dat was, we kenden elkaar al. En, en dat was heel gewoon. En we deelden al van alles met elkaar. Dat is echt heel prettig. Yes. En even voor de duidelijkheid delen met elkaar, doen wij nog steeds, mijn groepje. Ja, dat is ook heel prettig. Ja. Dus dat de, de groepjes onderling. Uh, ja, met elkaar in gesprek kunnen gaan, een soort interview ja. kunnen hebben en delen met elkaar. Nou ja, dat is natuurlijk super. Ja. Kan ik wel aanvullen dat de Zoom, wat jij vertelde, Bouwtje, de, de eerste drie lessen die we hebben gehad als onze groep. Ja, die waren bijzonder, was pittig, maar ook eigenlijk heel gewoon. dat liep pas goed. En toen we elkaar voor de eerste keer mochten ontmoeten, ja, dat was gewoon ook heel bijzonder. Het viewen als vertrouwd, als uh, uh, van ouds ook, oh, we gaan elkaar ook live zien, het, al, het had ook een beetje uh, iets, iets uh, uh, feestelijks, iedereen keek er ook naar uit. En in die tussentijd hebben wij ook inderdaad uh, de mastermind groepjes gehad, uh, hebben, we al, hebben we met elkaar nog uh, via Zoom contact gehad en onze groepjes heel intensief ook echt. Nou, ik denk dat wij wel zeker één keer in de vier weken een avond bij elkaar uh, zijn gekomen onder Zoom en dat doen we nog steeds. Nog steeds en nu hebben we, zeg maar, zijn we bezig met de eindopdrachten, of met, met uh, de portfolio. En dan komen we zelfs wekelijks bij elkaar uh, in Zoom. Dus uh, wij zien elkaar echt heel veel. Mooi. Ja. Mooi. En, ja, wat ook heel mooi is, wat ontstaat. Ik, ik, uh, dat, dat we zelfs, hè, de ene heeft de kwaliteiten in Lightroom en de andere heeft andere kwaliteiten. En dat we ook zelfs uh, elkaar thuis opzoeken. Om elkaar zo te helpen met... Uh, ja, waar iemand goed in is en waar iemand anders nog iets te leren heeft, dat is echt heel erg fijn. Ja, ja mooi. Het, het wordt ook echt wel gestimuleerd, maar ik, ik kan natuurlijk niks uh, forceren daarin, dus het is alleen maar heel erg fijn als dat kan uh, ontstaan. Ja, het klikt of het klikt niet, ja. Zo is het ook nog eens. Ja, nou, precies, zo wil ik het ook. Caroline, je stak je hand op. Wil je nog iets zeggen, nog vragen? Ik was tegen mij? Nee. Oh, nee. Ja, okay. Ik dacht dat je hand op stak. Nu wel. Uh, uh. Ga je gang hoor. Caroline? Ah toch? Ja, ik kan Goeie het gaan. niet doen. Ja, ik kan het niet doen. Ja, um, ik, ik, uh, praktisch, um, in welke, waar gaat de opleiding door in België? Mechelen. Ja, Mechelen. Mechelen. Ja, oké. Okay. Ja, Mechelen. Ja, er is al wel een pagina voor aangemaakt, inclusief de data. Er eh, dat kan zomaar zijn dat die nog niet gedeeld is. Ah, oké. Okay. Oh. Zal ik hem even opzoeken en dan even ook hier laten zien? Misschien heeft dat wel zin. Ja, dat is wel goed. Dan, uh, Ilja, mag jij door met de volgende vraag? Dan ga ik even zoeken. Ja, ik um, heb um, geen vragen meer hier staan. Um... Ja. Ja, Liesbeth, um, hoe voelt het voor jou om nu de opleiding, um, ja, je zit nu midden in, de, in het traject, zeg maar. Zeg um, je ja, ja, nu al van ik, heb, uh, ik haal er echt wel uit en wat is je grootste inzicht tot nu toe? Ja, ja ik ben uh, tot op de dag van vandaag ontzettend blij dat ik ben begonnen aan deze opleiding. Uh, ik heb uh, in mijn eigen rouwproces heel veel gebracht. En B, uh, wat, wat ik heel erg uh, mee heb genomen: de verbinding zoeken met je voor degene waar je de foto's voor maakt. Het stukje de, de storytelling, hè, waar, waar Boutje ook steeds herhaalt in de les. Het stukje het verhaal maken. Um, uh, ja, eigenlijk ja, heel veel stukje, hoe zet je je onderneming op? Uh, hoe communiceer je uh, uh, met lastige... Als je lastige gesprekken moet voeren. Uh, um, Foto'sbespreking. Ja, uh, elke les is... Vind ik een cadeautje. Ja, elke les neem ik weer iets mee. Heel mooi. Ja. Ja. Um, even kijken naar... Uh... Ja Lisbeth, um, je doet nu de, de opleiding en je bent mijn bouwkje meegelopen als tweede fotograaf inderdaad. Hoe was uh, dat voor jou? Of heb je, um, heb je dat daarnet gedeeld? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eventjes, um, jij hebt daar nog niet heel veel over verteld hè? Nee. Nee, en wat, wil je dan de vraag van hoe was het voor mij om met om bouwkie mee te lopen of om een uitvaart te fotograferen? Um, ja, eigenlijk om, een, om voor jou een uitvaart te fotograferen, maar misschien dat het ook fijn was om mee te lopen, inderdaad. Ja, ik heb uh, mijn eerste uitvaart, heb ik, uh, had ik uh, heb, heb ik gefotografeerd voordat ik uh, les kreeg. Toen heb ik wel al met bouwkje af kunnen stemmen. Dat was ook heel erg fijn. Hij uh, bouwkje mij heel erg goed begeleid in, in, in heel het proces. Uh, de, toen ik met bouwkje mee mocht lopen, dacht ik: ah, ja, zag ik ook meteen wel andere, andere ja, uh, acties. Hè? Maar dat heb ik net al eigenlijk een beetje verteld, hè? Van hoe loop je? Hoe uh, fotografeer je? Hoe dichtbij kun je komen? Waar neem je afstand? Het uh, onzichtbare is echt... Die neem ik ook echt zeker mee. Even terugkomt op je vorige vraag. Onzichtbaar zijn, want het gaat niet om jou. Het gaat om degene waarvoor je de reportage, het verhaal maakt. Uh, nou Met Bouwkje meelopen heeft... Uh, vond ik niet spannend. Vond ik juist heel erg leerzaam. Ja. Uh, ja, ja. Dat is eigenlijk wat ik daarover kan zeggen. Heel, heel gewoon, heel gemakkelijk, heel toegankelijk. Je krijgt alle ruimte, de, de connectie die bouw je. Ik kan voor mezelf spreken, die, die we dan samen hebben tijdens zo'n uitvaart, die je mag mee fotograferen. Ze dus bevestigt ook een stukje van dat je er mag zijn. Um, en hoe vond ik het zelf? Het is spannend, omdat je iets maakt voor iemand anders. En uh, je ziet pas thuis het resultaat wat je hebt gemaakt en dan is het toch van, oh, heb ik de juiste foto's en staat alles zo goed uh, op. Die vind ik wel heel erg spannend. Uh, en um, Nee, ik, ik vond het op zich niet spannend om te doen, omdat je zo met je camera bezig bent. En ik heb met mezelf afgesproken dat alles wat voor de camera is, is voor mij. En wat, of wat achter de camera is, is voor mij en voor de camera is van de familie. En dan zijn er, ja, ik heb misschien één of twee keer een moment gehad nu in die, in die drie uitvaten die ik heb gefotografeerd. Dat ik twee keer een moment heb gehad dat ik toch heel even voor mezelf moest slikken. Um, ja, dat ik het dat ik misschien heel even lastig heb gehad. Maar ook dat, leer je hoe je daarmee om kunt gaan. Dus met dat het, is het de automaat overigens die uitgaat. Oh, oké. Okay. En dat mag ook, hè. je dat het ook lastig hebben. Je bent mens en je blijft mens, daardoor ben je ook toegankelijk. En. Um, Vinden mensen het fijn dat je er bent? Kijk, het is natuurlijk wel inderdaad even slikken en weer door. Maar je bent geen robot die aan het fotograferen is, natuurlijk. Ja. Dus... Nee, dat kan, dat kan ook niet. Dat gebeurt. Nee. Wat ik ook nog heel waardevol vind in het meeloopje, met, met wat ik met Bouwkje heb, uh, wat ik ook meeneem, is een stukje hoe ga je, hoe connect je met de uitvaartleider uh, uh, die de uitvaart begeleidt, zeg maar. Daar vond ik ook nog wel uh, een hele mooie. Het, het, het samenspel. En, de, en het binnenkomst bij de familie thuis. Ja, ja. ja, het is gewoon allemaal heel leerzaam Ja, ja. dat is het zeker. Ja. ja Gelukkig maar, anders deden we het voor niets. <laughs> ik heb de pagina in ieder geval gevonden. Dus ik zal even het beeld daarvan delen. En in de chat zal ik dan eigenlijk direct... Uh, de link plaats en nu zie ik niet waar de chat is, dat is ook grappig. Oh ja, omdat je de pagina deelt, kun je dat niet zien. Nee, nee kan niet tegelijkertijd, oké. Okay. Nee. Um, nou, dit is de hele opzet, een stukje verhaal erbij, dus ik zal de link dan zo meteen ja De lessen zijn ook al uh, ingevuld, dus ik zal je zo de link geven, Carolien, dan, uh, dan kun je daar ook uh, even ja. kijken. Maar dit is inderdaad dus uh, de data al uh, die in België staan. Dus dan kun je eigenlijk ook al zien dat uh, de diploma-uitbreiting staat al gepland op zondag 3 juli. En dat je zou kunnen starten 14 september. Mm Hoe -hmm. niet uh, we ook uh, acht deelnemers hebben uiteraard. Uh, nou, nog wat informatie over de, de nou ja, huiswerk. Ik hoop dat jullie niet misselijk worden van mijn gesproken. Uh, we hebben ook al de vaste docenten staan. Uh, morgen zijn we daar ook een aand, met een aantal in gesprek. Uh, morgen is Elze en Anja aanwezig. Die hebben toegezegd dat ze op woensdag aanwezig zullen zijn. Uh, nou, we hebben dan een stukje leeslijst. Er zijn natuurlijk zoveel boeken te vinden, maar dit zijn de aanbevolen boeken. Uh, ja, die kunnen natuurlijk nog aangevuld worden. Ja. Nou, en dan geloof ik dat we die hier nog even wat informatie hebben. Dus ik zal de lijst even, of de link even met je delen. Ja. Kijk, nu is het zet daar. En ik wil hem alvast even kopiëren en ook meenemen voor de groep in België en in Nederland. Die hebben jullie al gehad, hè, Jos? En Dirk. die hebben jullie al kunnen zien. Ja. Um, helemaal goed. Um, de aanmeldingsprocedure is misschien ook nog wel even fijn om te weten um, dat we altijd even in gesprek gaan met elkaar. Om ook letterlijk even de verwachtingen naar uh, elkaar helder te hebben. Ik heb in het verleden wel eens iemand gehad die dan zei van uh, ja, je vertelt wel over een website en wat we erop kunnen zetten. En je vertelt wel over bloggen of je vertelt wel over social media. Maar je leert ons er niks over. En toen dacht ik, ja, dat is omdat je dus uh, dat. Um, omdat ik die expert niet ben. Ik ben geen websitebouwer, ik ben geen uh, blog-expert, ik ben geen social media uh, contentbouwer of wat dan ook. Uh, dus ik weet daar best wel heel wat van en ik weet ook wel hoe dingen werken. Dus ik ga je ook daarin dingen delen. Maar ik ga het niet stap voor stap exact uitleggen bijvoorbeeld. Dus uh, daarin is het dan, weet je wel, dus als je uh, dingen aangeeft van nou dat en dat en dat zou ik allemaal willen leren, dan kan ik ook heel hoe je in dit geval ook heel gericht aangeven van nou, dit gaan we wel uh, delen en dat gaan we dan niet exact delen. dus Zodat de verwachtingen gewoon heen en weer um, helder zijn. Um, mm. En daarbij is het gewoon voor ons ook heel erg prettig om een stukje te zien van wat fotowerk. Uh, om te zien um, nou ja, hoe je nu al dingen uh, fotografeert, waar je op let en dan hoeft het niet per se een uitvaart te zijn uiteraard. Kan ook gewoon een andere reportage zijn die al iets uh, laat zien van hoe je kijkt. Kunnen wij, wij kunnen gewoon heel snel zien um, waar je zit, zeg maar, op welk niveau je bezig bent. Dus dat, dat, ja, er zijn on, inmiddels wel geoefende ogen zo moeten zeggen. Moet vlak. Dus dan nou, kunnen we ook heel makkelijk meekijken en zien van hey, dit zijn al items waarvan we zeker weten dat we je kunnen begeleiden en um, een stapje verder op kunnen. Ja, zeggen, een stapje verder in kunnen brengen, zo moet ik het zeggen. Um, ja, en wat ik zelf ook wel heel bijzonder vond, is dat ik dus na, na vier jaar, zeg maar, uh, nu is het al zeven jaar, maar de, na vier jaar horen van, van cursisten dat het, als ik supervisie had gedaan, dat mensen zeiden van, oh, ik ben je toch een fijne coach. Dan schrok ik me altijd helemaal te pletter, want ik ben helemaal geen coach, denk ik dan. Uh, dat, dat hoort bij therapeuten zoiets. <laughs> dat idee had ik daarbij altijd. Um, maar dat is natuurlijk ook maar een idee erbij. Uh, maar dat ik iemand ook echt wel kan laten bedenken over waar liggen je kwaliteiten en je competenties aan waarin zou je zelf uh, verder in kunnen gaan kijken. Wat, wat is bij jou specifiek? Um, en, en dan kun je ook uh, geen kop ja dan hoef je ook geen kopie te worden van wie dan ook. En dan mag je ook gewoon lekker jezelf zijn. Dus uh, wat mij betreft uh, ben ik gewoon heel benieuwd nog uh, waar dat op uit gaat komen voor, uh, voor Jos en Dirk en Lisbeth. Ja. En uh, wie weet ook voor, uh, voor Lene en Caroline in dit geval. Uh, dus dat zijn altijd ontzettende boeiende ontwikkelingen. Ja, precies, ik ja. kijk er wel naar uit. Ja, nou tof. Ja, en ik met jullie altijd, met jou. Ja, echt ja. zo tof. Ik ook, moet ik eerlijk zijn. Ja. <laughs> ja, helemaal leuk. Ja. Om iemand gewoon letterlijk te zien groeien en, en, en stapje voor stapje toch weer iets, iets uh, bij te mogen brengen. nou Dat is niet alleen voor jezelf heel tof, maar uh, ook voor je dus. ja, precies Jos, ga je gang. Ik vind het ook wel te spannend. <laughs> ja, en wat vind je dat zo spannend? Nou <laughs> ja, van... Uh... Je zal ook af en toe best wel een goede spiegel voor je houden worden en toch ook wel van ja, wat, waar sta je, ja. waar wil je heen? En, en ook wel de confrontatie die je af en toe ook wel krijgt. Dus daarom zeg ik: ik vind het ook wel spannend om uh, aan te gaan buiten. Ja, ja. ja. ja. ja. ja het, het enige wat ik dan altijd hoop uh, mee te geven is dat uh, de kritiek is niet altijd alleen voor jou, maar die geldt voor uh. iedereen. Hè? Want uh, op het moment dat, dat jezelf jouw foto's laat zien dan denk je dat het alleen over jou gaat maar de grap is dat het uiteindelijk ons allemaal aangaat en dat we er hartstikke veel van leren om ook te kijken naar foto's en naar hoe iets iemand doet en dat je denkt, oh maar dat doe ik ook oh hemel. Uh. maar dat zijn wel de momenten waar je het meest, meeste van leert ja klopt, ja ja, en, ik denk dat je die feedback ook wel nodig hebt, hè? En die feedback heb je soms heel hard nodig. En, uh, en ja, het is, het is aan jou om uh, binnen te durven laten komen. Ja. En uh, dat je uh, voor jezelf durft te kijken naar... naar Hé, hey, dit zou ik wel eens anders kunnen gaan doen. Of hier moet ik iets mee. Hoezeer je ook in die weerstand soms zit om het niet toe te laten natuurlijk. Want het liefst weet ik, ik persoonlijk altijd alles beter. Oh. Um, um, dus, dus ja, dat, dat, is, dat is het spannend, denk ik. Klopt wel, denk ik, Jos. Om, uh... ah, ik heb best de afgelopen weken wel momenten gehad denk van, uh, ik van, ik trek terug. Ik ga het toch niet doen, kan ik het wel? Ben ik het wel waard? Ja. <laughs> maar misschien hebben we dan meerdere dat, hoor. En dat je... ja. <laughs> Waarom denk je dat, Jos? Uh, misschien... Um... Dat je niet, jezelf misschien niet goed genoeg voelt daarvoor. Uh -huh. Terwijl ik best al wel wat afscheids heb mogen afscheiden, of mijn ja, begraafdjes heb mogen fotograferen. Maar komt dat door... dan omdat je bij anderen andere foto's ziet? Of? Nee, en uh, ook dat het straks ook werd gezegd ook nog een keer te horen kregen we hebben je niet gezien. Zelfs jaren later nog te horen krijg van, heb je niet gezien. Dan denk je nou, voor mijn voet doe ik het dan toch wel goed. Dan heb je het toch goed maar doe, gedaan. Maar ja. doe, doe ik het wel goed, zeg maar. Dus dat stukje onzekerheid, daar zal een stukje onzekerheid gewoon nog in zitten. Ja. Want ik heb het maar gewoon gedaan. Ja. In het diepe springen is vaak het beste, hè? Ja, maar toch wel ook heel spannend om niet te verzuiden. Ja. Daar ook daar een stukje mee omgaan in de opleiding. Ja. Uh, ja, het is gewoon uh, inderdaad uit je comfortzone uh, af en toe ja. en uh, ja, daar kan je alleen maar van leren en uh, sterker en beter van worden. Ja. Maar inderdaad, ik uh, ken het gevoel zeg maar. Het uh, is best spannend. <laughs> ja, Ilja, jij zegt het nu zo stoer, maar ik weet hoe jij bij mij binnenkwam. <laughs> Dat ja, is ook leuk om te ja, Inderdaad, dat is best spannend. Uh, ja, ik vond dat ook. En ik had ook altijd van: ben ik wel goed genoeg? En dat heb ik soms nog wel eens. Weet je, niet per se. Um, ja, ben ik. Ja, eigenlijk wel. Ja, ben ik wel goed genoeg? En kan ik dit wel goed genoeg? En uh, nou ja, weet je, ik heb uh, nog wel eens hoor. Dan ben ik op een uitvart. En denk, nee, oh, ben misselijk. <lacht> <lacht> ja, gewoon echt uh, toch wel die zenuwen. En dat is niet. Terwijl um, oh, ik ga fotonoferen, is dat over hoor. Dan weet ik dat ik het kan en, en dat het altijd goed komt, maar toch altijd, ja, zonder zonde spanning, denk ik. Maar ik denk ook dat dat goed is. door ja, wat Ik zeg. Aan, doe dat alleen, ja, dan um, denk ik dat geen goede houding is. Nee. Ja, Nicky, Nicky Lauda, die ging altijd spugen voordat hij de race moest ja. gaan racen. <laughs> <laughs> ja. Dus laten we hopen dat dat niet, dat dat niet hoeft, maar ja, als dat helpt, waarom niet? Een beetje plankenkoorts he, noemen ze dat. Ja, ja, zonder spanning. Ja, absoluut. Nee, hartstikke tof. Ik vind het heel uh, leuk om uh, ook uh, nieuwe gezichten hierbij uh, aanwezig te zien. Dus mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Als er ja. nog een vraag is, dan uh, zou ik zeggen, neem nog even je kans. Uh, anders dan gaan we afsluiten. Uh, nee. Ja? Ik fijn om even te voor jou niet meer, Dirk. Nee, maar er is er nog één. Carolien. Ja, mee? ik weet niet of het een gepaste vraag is. in Wat de investering is van de opleiding. Oh ja, nee, dat is prima. Die zit op uh, 2497. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. ja. Dank je wel. Ja. Helemaal goed. Nou, dan... Um, Wens ik jullie voor het nu allemaal een hele goede avond. Uh, dankjewel, Marion, voor je aanwezigheid. Maria, graag gedaan. Ja, heel tof. En ook uh, fijn dat je het vroeg hè, voor de voorbereidingsvragen. En dan hebben wij ook weer even dingen scherp. Dirk en Jos, hartstikke tof. Dank voor jullie vragen en toevoegingen. Dankjewel. Lisbeth, ook voor het uh, binnenstromen op later uh, momentje. Hartstikke leuk. En Caroline voor je vragen, Leen voor je aanwezigheid en Ilja uiteraard voor uh, het ook van deze avond met de vragen. Graag gedaan, jij ook, bedankt. Morgen zijn we om half twee op Clubhouse. Club, ja, Clubhouse. Clubhouse, ja. ja. Ik wou het eigenlijk niet even nemen. Half twee zijn we er eventjes. En um, dan zijn we echt maar een half uurtje. Om twee uur hebben we een andere afspraak, dus we zijn er niet langer. Maar het is toch wel leuk. Vanmiddag hebben we dat ook gedaan om daar even uh, aanwezig te zijn. Um, dus wie wil um, kan aansluiten en morgen om half negen, uh, half acht bedoel ik, zijn we er weer en dan is Elze en Anja ook aanwezig. Dus, nou. Dankjewel, dankjewel. alle <coughs> starters zometeen veel succes. Ja, dankjewel. Er zijn er nog vragen die we nog wat kunnen benaderen. Oh, vragen staat op. vrij, vragen staat altijd vrij. Kom altijd. Dat is succes voor degenen die gaan starten. Ja. En niet twijfelen. Gaan doen. Ja, ja. Ja. Ja. En je weet gewoon, je kunt het. Mensen die wat kritisch over zichzelf denken, kunnen vaak meer dan mensen die heel overtuigd zijn van zichzelf. Die leren vaak veel, veel minder. Dank je. We dank je. gaan doen. En volgend ja. jaar lezen we geslaagd. Ja, ja. ja, daar ga ik wel voor. Ja. Succes. Doe, ja. dankjewel. Ja, een dag. Doei, doei. Doei, doei.